Ik ben bij straalgroep Mana procescoördinator voor de WMO. Ik heb um, het uh, programma Healthcare and Social Work gedaan. Ik heb uh, VWO gedaan uh, op de middelbare school en een logische stap zou dan zijn om naar de universiteit te gaan. Um, dat heb ik niet gedaan, want ik had het gevoel, nou, die link met de praktijk die zoek ik wel. Um, maar daarnaast had ik wel zoiets van, nou, als het geen universiteit is, dan wel iets anders... wat mij uh, nou, nog verder laat kijken en, en mij verder laat ontwikkelen. En uh, dat heb ik bij het honorsprogramma echt gevonden. Nou, waar je in de reguliere opleiding uh, vaak uh, opdrachten krijgt, toetsen moet halen... verslagen moet inleveren, is het top programma eigenlijk heel anders. Je kijkt veel meer naar nou, wat wil je als student en waar wil je je in ontwikkelen. Ook met het oog uh, op je toekomstige professie en uh, zoek je zelf naar opdrachtgevers, vraagstukken en projecten. Van um, tevoren lijkt dat heel spannend, maar daar word je wel heel goed uh, in begeleid. En je hoeft het niet alleen te doen, je bent met andere studenten uh, vanuit andere opleidingen ook. Dus je krijgt vanuit verschillende invalshoeken heel veel feedback. En het is dus heel mooi om af te stemmen met die andere disciplines van... nou, wat is het resultaat waar we naartoe willen en hoe gaan we dat gezamenlijk oppakken? En dat stukje dat je niet in een klas zit en daar je opdrachten krijgt... maar dat je heel erg zelf kijkt naar van wat zou voor mij waardevol zijn om op te pakken... dat was voor mij het grootste pluspunt. Nou, wat ik bijvoorbeeld heel gemerkt heb is dat ik in het tweede jaar van mijn opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening nou, een vak psychiatrie kreeg bij cliënten. En dat vond ik zo ontzettend leuk, alleen toen waren die tien weken voorbij en toen was het dus al klaar. En toen dacht ik bij mezelf, ja maar dat kan niet, want ik wil daar meer van weten. En toen heb ik dus, het honorsprogramma was ook net begonnen, heb ik daar eigenlijk een heel project omheen gebouwd. Mensen geïnterviewd, het werkveld ingedoken, om echt te ontdekken bij mezelf, is dit nou iets waar ik meer van wil weten. En dat heeft me ontzettend geholpen, want uiteindelijk ben ik, nadat ik nou ja, afgestudeerd was, meteen in de GGZ gaan werken. En daar heb ik absoluut geen spijt van, want dat bleek inderdaad heel erg bij mij te passen. En als je dat dan gedaan hebt, dan achteraf denk je van, nou, had ik nooit willen missen. Dus ik kan het iedereen aanraden. Nou, het Top Talent programma heeft mij, nadat ik afgestudeerd ben, wel echt een boost gegeven om mezelf te laten zien. Je weet al een beetje wat je waard bent, je weet wat je voor een organisatie zou kunnen betekenen. Mensen vinden het heel interessant om te horen dat je inderdaad al wat verder hebt gekeken dan alleen de kaders binnen je opleiding. En ze zien dat ook terug in hoe je op de, op de werkvloer bent. En ik denk dat dat gewoon heel erg mooi is. Ik vind gewoon, ze moeten gewoon weten hoe gaaf het is eigenlijk, want het is gewoon gaaf. Ja, zo is het gewoon voor mij.